Mirjam vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam. de. En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. En ik heb een nieuwe abonnee. Ga even bij haar op de YouTube kanaal kijken. Dit is de nieuwe abonnee. En daar zet ik even de link. Gezellig. Leuk dat je erbij bent. En ik hoop dat je hier heel veel plezier gaat beleven van mijn nou ja, de rijlen en zeilen bij de Mirjam Plochtwell familie en dan ga ik jullie nu even laten zien hoe dit allemaal tot stand is gekomen. Nou, lieve mensen, dat was dus een hele onderneming. En ik ben dan niet zelf gedisciplineerd genoeg om dat toch elke ochtend te doen. Want ja, waarom zou je als je toch de deur niet uit moet? Vandaag ga ik dus afscheid nemen van deze klomp. Ja! Maar ja, ik krijg denk ik een nieuwe klomp. Maar dan hoop ik dat ik er een voetje onder krijg, dat ik daarmee kan lopen. En dan is chirurgie. Hé, ik heb om drie uur in afspraak. nog Ja. Ja, is goed, dankjewel. Ja, nee, ik neem u mee. Dat niet. Nee, ik ook niet. Ik moet thuis slapen. Moet je er nu in maar je hebt nu ook een Zo schoon we wel even. Maar in principe, dit is het hoofdlips. Een schoompje eronder en je hebt een Oh, en klaar, dat hoeft er niet af. Ja, in principe niet. Als het helemaal goed zit. Oh! Ja. Ja, ja mij maakt het maak niet uit wat je... Dat is inderdaad wel een eng idee, ja. Oh, dat is zo fijn. Zo, dat paars is nog steeds, hè? Ja. Ja, het is jammer dat het geen mooi weer is, want je ziet het eigenlijk toch niet roze erop op Dat is een roze lege kleur, toch? Ja. Ja, die wil ik wel. Je had de afspraak al, hè? Weet ik weet niet nog of dat al ging. Kijk nou hoe doen. tof dit! Leuk hè? Beetje. Ja. Maar. Ah, het is, ah, al, het is ah. allebei hetzelfde gif. Oh. Het een is wit en het andere is met kleurtjes. Ja, en zij begonnen ook hier. Maakt het allemaal niet uit? Nee, nee. de, de, de vorm blijft hetzelfde toch? Als je gaat lopen nu, als dat mag, want het wordt je straks, dan kan hij ook wel weer wat dikker worden. Dus dan moet je echt wel weer omhoog Dat heb ik gevoeld. Ja. Ja, dat heb ik gevoeld. Ja. Iedere keer zodra je dat been naar beneden doet, loopt hij weer vol met ja. vocht. En die spierpomp die werkt niet zo goed nu. Nee, Kijk nou een keurig schoentje. Dan moeten we wel even af voor de foto. Ja, maar dat kan ook en daar kan geen sok meer overheen. Je oh, dat moet ik ja, alleen maar... nog Die, die, die, die uh, schoen gaat die uit, uit Oh ja, tuurlijk. Maar nu nog even want voor ons een beetje naartoe. Ja. Ja. heb gewoon te weten, ik Een nieuw gips zit erom. Wacht op de chirurg. Met de uitslag of ik erop mag lopen, ja of nee. Ik ben benieuwd. Je ik nu twee weken geleden al vermoedigd? Ja. Nou, al langer, al maar twee langer. weken geleden heb ik uh, uh, die andere gips gehad. Ja, oké, okay. drie weken geleden. Ja, ja, ja. En dan over drie weken kom je terug en dan gaan we kijken of het gips af kunnen laten. Ja. Gebruik je iets van prietjes uh, tegen tombozen? Nee. Dan ga ik dan voor de zekerheid nog even voorschrijven, om het te kopen dat tombose Ja. Dit is de foto, nou, vandaag is een scheenbeen, dit is een tuinbeen, dit is de buitenkant als de binnenkant Dit is de preuken. Mooiste prikjes staan, dus er uh... is dus nog niet veel veranderd volgens mij. Dan vol... nee, maar drie weken gaat het niet. Nee, oh jammer, nee. <laughs> Die uh, printjes kun je beneden gelijk ophalen bij de politiek. Ja. Dus je zegt prikjes, ja, die moet ik nu gaan halen. Gewoon, uh, ja, dat is gewoon zo, een eenmalig iets. Nee, dat is iedere dag een prikje. Dat zelf doen, ja. nou ja, zeg. ja. een Beetje zoals een uh, diabetes hè, als je je prik voor als uh, oh, gewoon de... in je vinger, dat wat Hoe moet je dan doen? Wat zeg je? Dat heb ik nog nooit gedaan. Hoor. Nee, we kijken niet Oh, oh. oké. Okay. Ik word graag geholpen. Ik word ontslagen, ik heb, een, ik heb een recept bij me. Het recept is naar deze apotheek gestuurd. Denk ik dan. Maar ik heb dat nog nooit gedaan wat ik nu voor geschreven ja. heb. <laughs> Ja, die zie je er nog niet deed zo makkelijk van ja, je moet jezelf prikken, dat nou, als met suiker. En dat is daarmee. Wat? Was het was soms heel makkelijk, erover inderdaad Ja, ik schrik maar geweld. Ik denk, he? He? Ja. moet ik mezelf gaan prikken? Dat, uh, dat is natuurlijk ook geen dagelijks dingetje. En nee, medicijnen innemen, dat komt wel vaker voor. maar ja. Injecties zetten, dat uh, kan best zo zijn dat het de eerste keer is. Hebben jullie het gezien? Kijk nou toch hoe cool. Ik heb een heel cool nieuw Playmobil voetje. Misschien had ik eigenlijk beter een kerstthema uh, kunnen doen. Nou ja, dat is over drie weken natuurlijk ook wel even bij. Want dit moet ik dus drie weken om. En ja, het was voor mij inderdaad de eerste keer dat ik mezelf een prik moet geven, want dat heb ik inmiddels al gedaan. Kijk, het ziet er zo uit. Ah, het ziet er zo uit. Dat oranje dingetje moet ik naar beneden buigen. En dan het grijze dopje eraf. Dan moet ik een huidplooi pakken. Hoef ik niet eens te pakken, want die heb ik zo al. Uh, en dan moet je hem zo recht uh, in je huidplooi prikken. Helemaal tot, aan het, uh, ja, tot je niet meer verder kan. En dan uh, langzaam leegspuiten. Er zit een belletje in en die moet ik er gewoon in laten zitten. Uh, als er een druppel aanhangt moet ik die eerst even eraf schudden. Ja, uh, ik moet zeggen, ik heb er wel even lang over gedaan de eerste keer. Ik dacht van, oh ga ik dit doen, ga ik dit doen, oh. Ja, je zal wel moeten, want je wil natuurlijk geen uh, trombose in je been. En, uh, nou, dat ging eigenlijk best wel goed, het uh, prik je zelf, ja, daar voel je amper wat van. Het is alleen het idee dat je het bij jezelf in je donder moet spuiten. Nou, en dan zit het in zo'n uh, dikke doos. Tien stuk zitten hierin, dus ik heb uh, twee van deze. Um, en dan, uh, als dit op is, dan moet ik weer terugkomen, want dan zijn de drie weken voorbij. Dus hieraan kan ik dus mooi zien uh, hoeveel, hoe lang ik nog moet. Hebben we dat ook weer eens gedaan? Eh, je moet alles een keer gedaan hebben in je leven. En als deze leeg is, dan moet je hem in deze dikke doos deponeren. En er zit bij mij nu een aansteker tussen, want ik was zo slim geweest om hem al helemaal goed af te sluiten. En dan krijg je hem ook nooit meer open. Dat is natuurlijk de bedoeling. Je moet hem goed afsluiten en dan moet je deze bij de apotheek inleveren. Maar ik had, hem, ik had hem dus gewoon eerst open moeten laten staan. Maar toen dacht ik van ja, hij moet toch ook dicht kunnen. Want stel dat je dit hebt met kleine kinderen erbij. Ja, dan moet je hem toch uh, dicht kunnen doen. Maar ik kreeg hem dus daarna niet meer open. En uh, toen dacht ik nou, dan doe ik hem toch zo ver open. En dan doe ik eventjes een aansteken ertussen.